Een heel eenvoudige manier om paprika te pellen kan natuurlijk ook met andere groenten, zoals bijvoorbeeld een aubergine of een tomaat, is gewoon boven de kolen eigenlijk. Dus we gaan die paprika zo dicht mogelijk tegen de kolen houden en van de hitte gaat die schil springen en beginnen knisperen. De paprika is echt volledig zwart geblakerd, dat is natuurlijk ongezond, dus dat moeten we verwijderen. Dit is echt de allermakkelijkste manier om een paprika te pellen en buiten dat, dat heeft ook een fan. Dusty some barbecue smug.